Troevig om wat? Het is een regenachtige dag wanneer Suzanne uit haar bed komt. De regendruppels plensen op haar raam en Suzanne gaat rechtop in haar bed zitten. Ze doet haar ogen voorzichtig open en ziet dat het zonbeweer is. In één beweging haalt ze haar dekens van haar benen af en ze stapt in haar betoffels die ze voor haar bed heeft geplaatst. Ze loopt naar haar kledingkast toe en bekijkt zichzelf in de spiegel, onderzoekend waarom mannen haar nou niet willen hebben. Ze heeft prachtige blauwe ogen die in de duisternis haar ogen zelfs helder lijken te maken dan dat ze eigenlijk zijn. Ze is slank, maar ze heeft een prachtige zandloopfiguur. En ze heeft ook nog eens een prachtige lach. Waar kan het nu toch aan liggen? Ze maakt haar kledingkast open en pakt daar een witte Puma-trui met op de achterkant... De pommeletters in het zwart geschreven. Ze pakt ook een zwarte spijkerbroek. Die goed matcht met haar witte trui. Tijdens het opmaken bekijkt Suzanne haar gezicht. Ze ziet dat het weer eens tijd is om te epileren. Maar daar heeft ze eigenlijk vandaag helemaal geen zin in. Ze denkt terug aan de laatste keer dat ze wilde daten. Ze kijkt diep in haar ogen via de spiegel. En ze denkt aan de laatste keer wat er gebeurde toen Suzanne wilde daten. Haar telefoon ligt op. Het is Frank die haar een appje stuurt. Hé, hey, ik ben een kwartiertje later, zegt hij. En ik antwoord Frank. Met oké, okay, ik zie je daar dan. Aangekomen op de plek is niemand er. Waarom antwoordt hij zijn telefoon niet, bedenkt ze. Ze bekijkt zijn social media, maar ze kan hem ook niet meer vinden. Online. Heeft hij haar nou geblokkeerd? Ze maakt een tweede accountruil aan. En ze zoekt hem op. Is zijn vriendin nou zwanger? Is zij nou in verwachting van hem? Tranen stromen over haar wangen. Suzanne begrijpt niet... Wat er nu precies gebeurd is. Waarom zei hij gewoon niet dat hij iemand had? Waarom zijn mannen altijd zo naar tegen haar? Waarom moet haar dit elke keer overkomen? Wat is er mis met haar? Suzanne voelt haar tranen weer opkomen. Maar ze duwt ze gauw weg. Geen man mag je breken, zegt ze op in de spiegel. Dan stopt ze met zichzelf aan te kijken. En maakt ze zich verder op.